Jongen, wat kan ik je mee verdienen? Ja. Even mijn tossetje. Tossetje, uh, hamkaas of kaas? Nee, de curry. Hamkaas met curry. Ja, hamkaas met curry. Ham, curry. je. Heb je tijd over voor vrijwilligerswerk bij DVS? Meld je aan. Je hulp is meer dan welkom en er is genoeg te doen. Ga naar dvs33.nl en kijk bij de vacatures.